We're Dag, lieve, mooie, bijzondere boom. Hier stond jij. Dat begon in 1903, toen je hier geplant werd op een plantsoentje in de trant van een Engels square. Met twee fonteinen en op elk van de vier hoeken een monumentale lantaarn. Je moet toen een tiener zijn geweest. Achter je stond het Bijbelhotel. Voor je stond het prachtige gebouw van de Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrentes. Met de beurspassages richting Nieuwe Dijk. Een paar maanden daarna, werd het plein afgezet. Er kwam een andere tiener op bezoek en dat was prinses Wilhelmina. Zij opende de beurs van Berlage en dat koninklijk bezoek was een bijzonder gebeuren voor de stad. 99 jaar later was zij als enige in Nederland ook getuige van het huwelijk van haar klein achterkind, prins Willem-Alexander. En al die jaren sprak de torentotje, bijt uw tijd, naar het gedicht van Albert Verweij. De toren sprak naar de stad gewend, Gij burgers die daar jaagt en rent. Sta stil als ik en bijt uw tijd. Zij die geloven, haasten niet. De goede en sterke daad geschiet te rechter uur, den tijd ten spijt. Jij maakte wereldoorlogen mee, de economische crisis van de jaren dertig, bezetting, bevrijding en wederopbouw. Je zag hoe het Bijbelhotel werd gesloopt en plaatsmaken voor de effectenbeurs en daarna werd aan de linkerkant de Bijenkorf gebouwd. De vooruitgang veranderde het plein in een parkeerplaats. Zo ook tegen die tijd in 1963 brandde het gebouw van de Algemene af en kwam er een nieuwe CNA op die plek, nog steeds met beurspassage. Op een gegeven moment beseften we hoe mooi dit plein eigenlijk was, de allemaal aanwezige auto werd verbannen en maakte plaats voor de fiets. En zo, zo werd het plein een plein voor ontmoeting en voor demonstratie. Een jaar na de Occupy Now bezetting bleven de letters NOW en war, op jouw achter. Voor mij een bron van inspiratie. Dankzij jou kon ik bij rondleidingen letterlijk wijzen op de relevantie van de publieke verontwaardiging over ongelijke bezitsverdeling na de financiële crisis. Maar de drukte aan fietsen op het plein werd zo groot dat er een fietsenkelder moest komen. Dan konden we beter genieten van de originele schoonheid van het plein van Berlage. En ergens heeft er toen iemand besloten dat het beter was om jou en de andere bomen om te zagen. Jij werd geveld. Maar ik beloof je te eren en te behouden, zodat we onze geschiedenis altijd bewust zijn. Zowel nu als in de toekomst, die straks weer het verleden wordt. Omdat we dan misschien niet in jouw schaduw, maar wel in jouw statige bijzijn kunnen spreken over de uitdagingen van onze tijd. Terwijl we ons denken eiken vanuit het besef van onze plaats in de geschiedenis. Het gaat ons goed.